Vandaag hebben we 55 pakketten gekregen, gedoneerd door medewerkers van Bovemei Om andere mensen die leed hebben in Nijmegen een mooie kerst te geven. Stichting Fieldwork Foundation zet zich in het leed om Nijmegen. We werken samen met professionals uit het veld. De politie, jeugdzorg, straatwerkers, zij weten waar het leed zich afspeelt. Vandaag brengen deze mensen de pakketten rond. Ik wil de medewerkers die het kerstpakket geschonken hebben van MoVee mij enorm bedanken. Nu heeft iedereen een heerlijke kerst. Vroeger kerstfeest! Ja, dit is fantastisch. Super bedankt jongens. Dit, uh, deze kerstpakketten die gaan naar de jongeren van het kunstproject. Het zijn jongeren die van straat hebben gehaald. Echt, hier worden ze zo verschrikkelijk blij van. Echt geweldig. Super. Vorig jaar hebben ze ook gekregen van BoVee mij. En toen hadden we er een aantal over. En het leuke was dat de jongens helemaal zelf uh, de kerstpakketten zijn gaan uitdelen. Aan andere jongeren weer echt super bedankt. En het wordt dus een super feest, dankjewel. Bedankt. Super geweldig, top. Zoals jullie zien, heb ik mijn auto al volgeladen met de kerstpakketten. die jullie afgeven, afstaan. voor de gezinnen van mij, die ik begeleid. En die kunnen het heel goed gebruiken. Echt. Ze zullen echt geweldig blij zijn met, met deze uh, kerstpakketten. Ze hebben toch nog een fijne kerst hierdoor. Super geweldig, top! Namens mijn gezinnen en namens Fieldwork wil ik jullie echt hartstikke bedanken.